Ik heb uh, samen met mijn zusje Shira en uh, uh, Stefanie een uh, ding uh, iets bedacht dat Grow Green Amsterdam heet. En ik dacht eraan dat veel huizen in Amsterdam een platte dak hebben. En dat je daardoor dat je die ruimte toch kan gebruiken, bijvoorbeeld voor een moestuin. Dit dit is bijvoorbeeld een beetje moeilijk te zien, maar een container waar je water op kan vangen. Hier is een container met compost. Hier zijn de schapen. Hier is het groenhuis. Hier is het kippenhok met de kippen. Ook een beetje moeilijk te zien. Hier zijn zonnepanelen. Hier ook eentje. Het lost de problemen op een kortere productieketen en uh, een minder grote voetafdruk, ecologische voetafdruk. Ik vind dit gewoon geweldig, ik vind het leuk, want een van mijn hobby's is, is knutselen. En daar heb ik gewoon echt de kans om iets uit te vinden en uh, heel, te knut, heel, heel lang te knutselen. Dus ik vind het gewoon leuk.